Als er laagwater laag water is, is het een heel mooi prachtig natuurgebied, waar vogels de ruimte krijgen. Waar je lekker kunt wandelen. En wij mogen met een vrijwilligersgroep en met Stadsboer samen dit gebied beheren. In dit hele uitgestrekte gebied kun je overal lopen. Maar als je overal kunt lopen, dan kun je ook een hele hoop kapot maken. Dus daarom hebben we bedacht, het is goed dat hier een wandelpad komt. Nou, hoe maak je een wandelpad in de natuur? Door te maaien. Want de mens is zo gemaakt dat als hij een gemaaid paadje ziet, dan gaat hij daar overheen. Nou, het leuke is, we hebben, om dit te kunnen maaien, hebben we een bosmaaier cadeau gekregen. Van een bedrijf hier uit de buurt. En zijn we ontzettend blij mee. Via Facebook kreeg ik een berichtje gestuurd van goh, wij zijn met een leuk project bezig hier langs de IJssel om een wandelpad te maken. EGO is ook een tuingereedschap wat op batterijen werkt, dus ook milieuvriendelijk. Heb ik gedacht van nou, daar moeten wij aan bijdragen. Dat is een hartstikke leuk project. Ik dacht dit is een leuk initiatief, leuk buiten, zeg maar. de mensen zijn goed bezig. En allemaal met, meer, dankzij vrijwilligers. We werden benaderd om een uh, bosmaai uit de beschikking te bestellen uh, bij het gebied hier in Zwolle. Uh, langs de IJssel om een leuk natuurpark aan te leggen. En dat hebben we bij deze gedaan. Uh, wij staan garant voor de service en onderhoud voor de machine. Nou, prachtig mooi voorbeeld van burgers uit de stad die samen verantwoordelijk zijn voor een stukje van dit mooie randje van Zwolle.